Hé, hey, hier ben jij... En dit stream ik zo al. Dat heet in die hele storyline. Oh, en het gaat nu al verkeerd hier. Het is toch wel een soort van... Hey. Ik misklikte. Oké. Okay. En je voegt het al hoe het met de storage gaat. <laughs> nou, je ziet het. Wat <laughs> hele huis is de de getter. Moet je zien, joh. Dat is een dino. Dat is een dino. Schitterend. Oh, daar helemaal boven zit. Oh. eentje. Oké, okay, ik ga dit wel proberen. Oké. Okay. Ja! Ja hoor, ja hoor, we hebben hem. We zijn gewoon binnengekomen zonder het hek te gebruiken. Nee. Jo, ben ik even slim? Vooral vier zombies, ik heb twee hartjes. <lacht> kan iemand even herhalen wat ik zei? Oh, dat was echt even fantastisch. Hé, hey, dat jij nou van, dit ziet er gezellig uit. Vergeet dan niet om op dinsdag om 21 uur of zondag om 3 uur gezellig langs te komen. En als je dit nou echt leuk vindt, vergeet je niet even te volgen. Doei doei!